Oké, okay, wat het uh, idee is, is dat we een schroefje hebben. We hebben een draad -eind. En zulke lange schroeven kun je niet krijgen, dus moet je ze maken. En dan krijg je dus dit. En als we dat gaan maken, dan moeten we het schroefje in een malletje zetten. Dus we openen het malletje, we zetten het schroefje erin. Zo. Het is met die handschoon een beetje gevriel, maar dat nou, hoppert wel goed. Oké, okay. malletje malletje dicht. Het schroefje zit vast. Draad zijn erin. Zo. Dan moeten we een goed punt uitzoeken om te lassen. Dat is dit. En dan pakken we de toorts. Zo. Dan doe ik even mijn laskap omlaag. Anders... dan gaan we er ook niet goed komen. En dan gaan we. Niet te veel strand steken. Ja. Dat is de ene helft. Dan moeten we omdraaien om de andere helft te doen. Het is bijna niet zichtbaar waar gelast moet worden, maar ik weet het ongeveer wel. Dus daar gaat de andere helft. Ja, en de las is gelegd. Dan moet ons malletje weer open. Dat kan tegenvallen, want dat zet allemaal een beetje uit. Dus ik pak een sleuteltje. Zo. En als alles goed gaat, kan die er zo uit. Erg warm. Zo. Met de borstel eroverheen. Sorry. En dit is het resultaat. Goed genoeg. Niet super sterk. Maar meer dan sterk genoeg voor het doel. Dat was het.